Penissen bestaan in verschillende maten en vormen. Er zijn korte en lange, dikke en dunne, kromme en rechte, van alles wat. Misschien vraag je je af, heb ik wel een normale penis? De komende 15 minuten hoop ik jou hiervan te overtuigen. Heb jij een normale penis? Deze vraag wordt mij regelmatig gesteld in de consultatie. Althans, een variante, heb ik een normale penis? Ik verbaas mij er altijd over dat zoveel mensen met die vraag rondlopen over iets wat toch heel vaak voorkomt. De helft van de wereldbevolking heeft namelijk een penis en de andere helft komt er wellicht regelmatig mee in aanraking. En Toch is die vraag heel uh, frequent aanwezig in de maatschappij. En we weten dat als we gewoon het surfgedrag van mannen gaan nakijken op Google en je kijkt hoe vaak ze het woord penis gaan intikken, dan zie je dat in de loop van de tijd dit enorm is toegenomen. Dat is natuurlijk door het aanbod, maar ook door de vraag. En nu zitten we boven de 600 miljoen uh, hits als je gewoon het woord penis intypt. Als je dat vergelijkt met wat we op wetenschappelijke websites vinden, dan gaan we rond de 50.000 hits vinden, wat natuurlijk disproportioneel is met het aantal hits wat we hier hebben. Als we daarin boven nog eens wat meer specifiek Penisvergroting zouden gaan intypen, ja, dan is die disproportie eigenlijk nog groter. Dan vind je op medische websites quasi niks, terwijl je op Google heel veel hits gaat vinden. Dus er is daar een obsessie met de lengte van de penis. En de vraag die we ons moeten stellen is: van hier, waarom heeft de penis een zekere lengte? En misschien ook tegelijkertijd, waarom ziet hij eruit zoals hij eruit ziet? U weet allemaal dat de penis een verdikking heeft op de top, we noemen dat de glanspenis. En het randje waar hij het dikste is, dat noemen we de corona-glanspenis. Een beetje een rare term in deze tijden. De functie van deze vorm is vooral om tijdens de coitus de weg vrij te maken. Tijdens de coitus gebeurt het dat, ofwel zure secreties in de vagina aanwezig zijn, of het sperma van een partner die voor jou gepasseerd is. En je wil natuurlijk dat jouw eigen sperma voor de bevruchting zorgt en op die manier, door de vorm van de penis, ga je eigenlijk de weg gaan vrijmaken. Bijkomend is ook dat door die vorm, die prikkeling aan de corona en aan de glans, waar net de meeste gevoelszenuwen zitten, eigenlijk ervoor zorgen dat je relatief snel kan klaarkomen. En je moet je voorstellen, snel klaarkomen. Vandaag is dat een klacht. Tien of vijftienduizend jaar geleden was dat een voordeel. U moet zich voorstellen dat meer dan 10.000 jaar geleden de omgeving waarin men seks had bijzonder onveilig was en dat snel klaar alleszins een voordeel was. Vandaar dat de penis die vorm heeft. Nu, de obsessie met lengte heeft eigenlijk toch een beetje te maken met het programma wat in onze hersenen zit, omdat in ilo Tempore het zeer interessant was om een lange penis te hebben in erectie. En van alle primaten heeft de mens eigenlijk de langste penis. Inderdaad, als je gaat vergelijken met de gorilla, van wie je verwacht dat hij eigenlijk een lange penis heeft, dan heeft de mens, de man, een langere penis in erectie. Waar de gorilla impact kan maken op zijn partner door zijn spieren te tonen en heel hard op zijn bord te gaan kloppen, kon de Homo sapiens dat veel minder en was het voor de Homo sapiens interessant om een hele stevige penis in erectie te gaan tonen. Dus op zich waren we geprogrammeerd in functie van het veroveren van een partner. Om een grote penis te gaan tonen. Het had een voordeel en vandaar voor een stukje onze obsessie met lengte van de penis. De medische wetenschap heeft zich echter pas vanaf de jaren 50 gaan interesseren voor de lengte van de penis. En het was dokter Kinsey die als eerste een onderzoek heeft gedaan naar de lengte van de penis. En hij kwam uit op cijfers van gemiddeld ongeveer. 15 centimeter. Nu, wat belangrijk is om te onthouden bij het onderzoek van Kinsey, is dat dit een zelfmeting was. De mannen deden het zelf. En ik moet eerlijk zeggen, mannen kunnen niet goed meten. Want de vraag is natuurlijk, als je over lengte objectief wil gaan uh, spreken, moet je een juiste lengtemeting doen. En dan is de vraag van hoe meten we nu correct Er zijn eigenlijk twee methodes. En de ene methode is meten met een meetlat. En de andere methode in deze tijden kan zijn meten met een meetapp. Om te meten met een meetlat moet je wel op de juiste manier meten. Je moet bij een penis in erectie meten vanaf de plek waar je penis het lichaam verlaat, je lat bovenop de penis leggen en dan kijken waar de top zich ongeveer bevindt. Dan kom je op de correcte lengte. In de consultatie hebben wij geen mannen met erectie en doen wij een benaderende meting. Wat wij gaan doen, we gaan de penis maximaal strekken, dus we gaan er heel hard aan trekken bijna tot wanneer je de man van de onderzoekstafel kan oplichten. En dan ga je de latter tegenhouden. En dat is wat wij de gestrekte penielenlengte noemen. Met een meetapp kan je gewoon met, een, met, met je camera van je smartphone aan het eerste meetpunt op de plaats zetten waar je penis het lichaam verlaat. En het tweede meetpunt op de top van je penis. En dan kom je op een correcte meting. Nu van meten gesproken is dan de vraag van wat is eigenlijk de normale lengte. Wel, de normale lengte van de penis kent een normale verdeling, zoals heel veel lichaamskenmerken een normale verdeling kennen. En dan kom je tot een gemiddelde waarde, een gemiddelde lengte, en die is ongeveer 13,2 centimeter. Echter is er variatie in die lengte en varieert het voor 95% procent tussen de 9 en de 16 centimeter. Dat wil zeggen dat alles wat minder dan 9 en alles wat meer dan 16 centimeter is, niet meer normaal is. Waarmee ik niet gezegd had dat het abnormaal is, dat zou heel frustrerend zijn voor de mensen die dat hebben. Nu, er is ook nog iets als de dikte van de penis, en de dikte van de penis wordt heel vaak onderschat. Inderdaad, als je deze omtrek van een penis zou hebben en je zou dat ontrollen, dan ben je rap aan 10, 11 centimeter. En het is inderdaad zo dat de gemiddelde dikte van een penis of omtrek van een penis rond de 11 centimeter is. Het is ook belangrijk om te weten dat lengte en dikte proportioneel zijn. Een, een Korte, dikke of een lange, dunne is meestal niet zo aantrekkelijk. Er bestaat een zekere verhouding tussen lengte en omtrek. Nu, als we de cijfers van onderzoek gaan leggen naast de cijfers van Kinsey, dan zie je duidelijk dat mannen inderdaad niet kunnen meten en dat er dus echt wel nood is aan objectieve meting van de lengte van de penis. Nu, de volgende vraag die ik stel is: van wat bepaalt nu eigenlijk de lengte van de penis? En daar zijn heel veel factoren die een rol gaan spelen. De eerste factor is natuurlijk de leeftijd. Iedereen weet dat je geboren wordt met een relatief kleine penis. Die blijft op kinderleeftijd relatief klein. Bij de puberteit krijg je een exponentiële groei van de penis en daarna blijft hij meestal stabiel. Naarmate je wat ouder wordt, kan je heel vaak zien dat de penis wat gaat uitzakken, waardoor hij wat langer gaat lijken. Als we in de tijd gaan kijken, dan zien we dat de peniele lengte mogelijk aan het verkleinen is, dat de man dus nu tegenwoordig een kleinere penis heeft dan een paar honderd jaar terug. En dit heeft te maken met het milieu waarin we leven. Inderdaad, Het milieu, we weten dat, is belast met endocrine disruptors. Dat zijn stoffen die interfereren met de normale endocrine functies. En de endocrine functies hebben we nodig bij de normale ontwikkeling van de penis. Onderzoek bij ijsberen in Alaska en bij alligators in Florida tonen duidelijk aan dat de verschillende generaties een kleinere penis hebben en dat dit gecorreleerd is met de aanwezigheid van endocrine disruptors in het milieu. Een andere factor is natuurlijk het DNA. Het DNA is het bouwplan van het menselijk lichaam. Dat is te vergelijken met een architect die een plan getekend heeft. Dat plan is het DNA, en het zal dan uitgevoerd worden door de aannemer. Nu, wat betreft het plan, dat plan wordt wel een beetje bepaald door jouw eigen generaties en degenen die ervoor zijn. Dus als je in een familie bent waar mannen gemiddelde lange penis hebben, dan is de kans dat jij ook het DNA voor een lange penis te programmeren in jouzelf draagt. Maar dan heb je nog de uitvoering van het plan en dat zijn dus de hormonen die daar een rol spelen. Dus de hormonen zijn eigenlijk de aannemers. En hormonen zijn stoffen die inwerken op de ontwikkeling van het lichaam en ook op het onderhoud later in het leven. Nu, hormonen zijn stoffen die werken op receptoren. en Dat moet je vergelijken als sleutels met sleutelgaten. Het hormoon is de sleutel, de receptor is het sleutelgat. en Het hormoon werkt pas, de sleutel werkt pas, de deur gaat pas open als de sleutel in het sleutelgat zit. Nu zijn er mannen met minder sleutels dan gemiddeld, mannen met minder sleutelgaten dan gemiddeld. En op die manier krijg je weer een variatie in de uitvoering van het bouwplan. Een volgende factor die belangrijk is of die een rol speelt bij de grootte van de penis is de grootte van de persoon zelf. Het is inderdaad zo dat hoe groter de persoon, hoe groter de kans dat hij een grote penis heeft. We weten bijvoorbeeld dat in Azië gemiddeld de peniele lengte wat minder is. De lichaamslengte in Azië is ook gemiddeld wat minder. Een andere factor is huidskleur. We weten dat mensen met een donkere huidskleur meer kans hebben op een grote penis dan mensen met een bleke huidskleur. Er zijn heel wat mensen die zich afvragen of ik eigenlijk aan andere kenmerken van een persoon zien of hij een grote penis heeft. We hebben natuurlijk de grootte van de persoon al gehad, die geeft wel een correlatie met de lengte van de penis, maar voor de rest niet je schoenmaat, niet de grootte van je neus de grootte van je oren. Er is echter wel één factor, dat is de verhouding van de lengte van de ringvinger ten opzichte van de wijsvinger. Het is zo dat bij mannelijke bloot, of blootstelling aan mannelijke hormonen de ringvinger wat langer wordt dan de wijsvinger. Dus bij mannen heb je vaak een ringvinger die langer is dan de wijsvinger. Bij vrouwen is de verhouding vaak omgekeerd. Dus als je mij nu vraagt, of als je mij nu een trucje vraagt van hoe kan ik een man ontmoeten met de grootste kans dat hij een grote penis heeft, dan zal ik jou zeggen, ga op zoek naar een grote man met donkere huidskleur, met de juiste wijsvinger-ringvingerverhouding. En dan is de kans groot dat hij een grote penis heeft, maar word niet boos als dat niet zo is, want ook dat kan eigenlijk nog altijd. Natuurlijk, tot nu toe hebben we het meestal gehad over de lengte in erectie of de gestrekte penislengte. Maar wat mij ook wel verbaast, is dat mannen nogal begaan zijn met de lengte van de penis in rust. En daarover kan ik u zeggen, die rustlengte is totaal niet relevant. Want vele mannen weten niet dat er een spier zit in de huid van de penis en de balzak die de penis kan naar binnen trekken of naar buiten kan laten gaan. Wij noemen dat de d'artospier. Typisch de d'artospier die bij hoge temperaturen loslaat en bij hoge temperaturen gaat inkrimpen. Daarom zeggen mannen dat het water is zo koud is. De functie van die dartosspier was eigenlijk relatief eenvoudig. Toen de mens nog naakt door de natuur liep, was het een voordeel om de genitalia naar binnen getrokken te hebben. Je wou toch niet aan struiken blijven haperen met je balzak en je penis. Naarmate de man is zich, gaan, zich is gaan kleden, is de functie van die spier gaan verminderen, waardoor niet alle mannen dezelfde activiteit van deze spier hebben. Neem eens 100 mannen met een penis van 13 centimeter in erectie op een rij, dan zal de rustlengte variëren tussen 3 en 13 centimeter. Dat zijn allemaal even normaal. Er bestaat één aandoening, een, een ziekte eigenlijk, een aangeboren aandoening, waarbij die dartospier van bij de geboorte veel te hard samentrekt, waardoor we een begraven penis krijgen. We noemen dat begraven penis in het Engels buried penis, en dat is een situatie waar we wel een ingreep zullen voor uitvoeren. Maar gewoon belangrijk om te weten dat de rustlengte helemaal niet relevant is en dat de rustlengte vooral bepaald wordt door de activiteit van deze dartospier. En dat brengt mij nu bij het laatste onderwerp, dat is de vraag, kunnen we dan voor zij die vinden dat hun penis te klein is, die penis gaan verlengen? Het antwoord, kan ik al op voorhand zeggen, is eigenlijk nee. En ik neem u even mee naar dit anatomisch model om het u uit te leggen, omdat de meest klassieke manier om chirurgisch een penis te verlengen, is het doorsnijden van een ligament waarmee de penis omhoog hangt. Dus de penis zit een heel flink stuk in het lichaam en een klein stukje daarbuiten, en hangt vast aan het schaambeen. De bedoeling is dat hij in erectie een bepaalde stevigheid heeft, zodat er kooitjes op een vlotte manier kan gebeuren. Als je nu dat ligament gaat doorsnijden, dan zal die penis wat lager hangen, waardoor hij wat langer lijkt, maar helemaal niet langer is. Er is zelfs een nadeel aan. Door het feit dat het ligament door is, is hij al zijn stabiliteit kwijt, en zal bij kooitus een handje nodig zijn om hem in de juiste richting te gaan krijgen. Overigens een bijkomend nadeel. Mannen willen wel graag een bobbel in hun broek, wel, als je het ligament doorsnijdt, dan is de bobbel helemaal weg en dan lijkt het alsof er geen penis is. Dus deze techniek is een fake techniek en je verliest veel euro's en je krijgt niet veel lengte bij. Er is één techniek die potentieel wat lengte in de penis kan creëren. Dat is een techniek waarbij de zwellichamen worden doorgesneden. Er zijn twee zwellichamen in de penis en je kan die trapvormig doorsnijden en dan schuiven ze erop zich elkaar, waardoor je één tot 1,5 centimeter lengte kan winnen. Maar er is een enorm groot risico dat je nadien geen functie meer hebt, dat je impotent bent. En dat is een ingreep die je dus niet wenst te doen, want je wenst een jonge man niet impotent te maken om net één centimeter meer lengte te hebben. Dat brengt mij nu bij het antwoord op de vraag van heb jij een normale penis of van de patiënt, heb ik een normale penis? Dan is het antwoord ja, je hebt een normale penis. <tiedertal te leren>